Welkom terug op ons kanaal en welkom weer bij een nieuwe gadgets video van Adiexpress. En uh, we hebben hier al een paar video's in opgenomen en die vinden jullie elke keer echt heel erg leuk. En wij vinden het ook super leuk om deze op te nemen voor jullie. Dus... Vandaar dat we weer vandaag terug zijn met nieuwe gadgets. Maar voordat we verder gaan, vergeet je niet alvast te abonneren op ons YouTube kanaal als je nog geen abonnee bent. En geef ons ook alvast even een duimpje omhoog. En dan gaan we nu verder met deze video. De eerste gadget komt je misschien wel bekend voor, want deze heb ik ook laten zien in volgens mij de vorige telefoon gadgets video. En ik laat hem weer in deze video zien omdat ik de vorige keer het hoesje had gekregen voor een iPhone 6 plus of een 8 plus, ik weet niet zo goed meer. Maar ja, die telefoon hadden wij niet. Dus het hoesje paste niet. Dus ik heb hem deze keer wel binnengekregen voor het juiste telefoon. En ik zal nog een keertje uitleggen wat het nou precies voor hoesje is. En dit is dus een hoesje die kan je overal opplakken waar je maar wil. Je haalt zeg maar de achterste strip eraf. En dan plak je hem op je raam, op je spiegel. En dan kan je lekker make-upen bijvoorbeeld. En tegelijkertijd een video kijken. Dus dat is super ideaal. Ik ben heel erg benieuwd. Of deze het gewicht van onze telefoon gaat houden Dus laten we het even gaan testen We zijn in mijn slaapkamer beland Want uh, hier heb ik mijn kaptafel staan Waar ik altijd mijn make-up doe Dat is waar ik het over heb Hier kijk ik altijd in En hier wil ik dus even kijken of we daar de telefoon kunnen ophangen Want dat zou echt ideaal, ideaal zijn ja. nou, We hebben deze keer gewoon een passend hoesje Dus daar ben ik al super blij mee Althans, ik, ik hoop nou, we dat het past En we hebben het nog niet getest Nou, hé hey. Perfect mm. Oh, we hebben even die kussens eronder gelegd, gewoon just in case. Oh! Wacht even zo'n zo klein krukje. Ja, op. ik heb die kussens neergelegd voor die iPhone, maar blijkbaar moet ik hier ook kussens neerleggen voor jou. Oké. Okay. Niet 2, één. Oh, scheef. Maar. Uh... Wow, is het goed vast, man? Nou, super handig. Dan kan je hier dus je make-up doen. Terwijl je een video kijkt. <laughs> Lijkt het echt? Ah, ik geef het toe, ik vind hem vet. Ja, Larissa zei net al van hij. Waarschijnlijk plakt hij niet op elk object. Maar ik wil toch heel even testen waar hij op kan plakken. Dus we hebben het raam gehad, dat werkt. Telefon. Wow. Ja, misschien zo'n keukenkastje ja, of zo. Een of op gewoon dit. Hier plakt het sowieso op. Zoals ja. dus als je hier aan het koken bent, dat is ook ideaal. Daar plakt het sowieso. Dit soort tegels. Nou, perfect. Dat is echt dan een Dan kan je je receptje erop doen. En dan kan je gewoon koken tegelijk. En dan hoef je niet helemaal... Dat is makkelijk. Ja. Nou, ik ben blij dat ze hem deze keer helemaal volledig hebben kunnen testen. En we geven hem allebei echt een goede duim omhoog. Volgende item is ook iets dat kan plakken. En dat is Amazing Nano Rubber Pad. En dit zou dus een rubberen pad zijn die je overal op kan plakken en als je dan je telefoon erop ligt, dan, dan blijft hij zitten. Ja, het mooie aan deze is, is dat ze zeggen dat het ook echt uh, werkt op hout, op muren. Dus dat zijn dingen waar volgens mij het, het vorige die we jullie lieten zien volgens mij niet per se op werkt. Maar deze zou wel echt moeten werken en ik heb even snel in de reviews gekeken en mensen waren er echt helemaal wow ja. eens over. Dus nee. ik ben heel erg benieuwd of dat echt, echt zo is. En wat het fijne aan deze is, dat je hem dus ook kan gebruiken voor verschillende telefoons, omdat het dus niet een hoesje is. Ja, nou, in zo'n verpakking zitten dan in totaal twee van deze pads. De een lijkt een beetje op een inleg, ja. ja, eigenlijk. En de ander is gewoon rechthoekig. Dus dat is wel chill dat je het dit... ook oh, hebt net heb gebroken. Nee, uh, nee, dat denk ik niet. Het is dus gewoon rubber, het is een soort van siliconen. dus dat is niet zo, maar... Nou, ik ben heel erg benieuwd of het werkt. En of wij net zo impressed zijn als iedereen in de reviews. Jij zei het al net in het andere stukje van oh help, heb ik hem gebroken. Maar ik zie dat hij dus in verschillende hoeken te vormen oh. is. Waardoor je hem dus ook kan gebruiken als, of als telefoonstandaard. En die andere, dus het maandverbandvormpje, die is volgens mij gewoon voor het ophangen. Maar waarom hij dan zo'n maandverbandvormpje heeft, dat weet ik niet. Ik zal eerst inderdaad deze pakken. Ik heel bizar. Die... Dit doen... Zoiets. Dus dan pak je hem en dan pak je je telefoon. Oh my, oh god. my god. Het voelt wel een beetje viezig aan, zeg maar. Mijn vingers blijven nu vastzitten. Oké. Okay. Maar je kan het gewoon wassen onder de kraan. als die echt helemaal ranzig is met allemaal kruimels en stof. Maar dit is wel echt. Oké. Okay. Maar dan pakken we nu even het um, maandverbandje erbij. En die is dus volgens mij. Ja. Wel helemaal flexibel. Die kunnen we dus ook op het raam plakken. Net zoals we net hadden gedaan. Met Echt? De... Dat die blijft hangen? Is goed, dus. Ik had zeg maar, in mijn hoofd dat die gewoon van schuine objecten niet zou glijden. Maar hangen? Wacht, ik ga even aan de andere kant staan. We even. hebben hier even iPhone 6. Die doet het inmiddels niet meer. Die is overleden sinds de vorige video. Uh, zou ik het gaan plakken? Ja. Oh shit, ook scheef, maar... Holy shit. Hallo! Dat wow. is... Hij zit ook weer echt super strak, vast. Hé, maar van. dit is heel raar. Hoe Dat werkt dit toch dan? Dat is crazy. Maar hij zit niet eens echt. Hij Waar? zit er alleen tegen. Wow, is het super erg. Huh? Wat is dit voor een raar het spul? Is... Amazing Nano Rubber Strong Absorption. Everything can stick. Dus je kan ook iets anders op je telefoon erop doen. Oké, okay, ze zeggen Everything can stick. Ik heb hier een highlighter. Oh. Huh? Oh, ja. iPad mini. Wow. Dat is wel nice, hè? Hey? Oké, okay, alles blijft plakken, dus ook. Een zaknoten. Geld. Een mandarijn. Pita broodjes. En zelfs een lepel. We dachten, we maken er even een messenhouder van. En vaak zijn die magnetisch. Ja. Maar deze plakt natuurlijk heel goed. Misschien wel wat gevaarlijker, maar aan de andere kant... Oh. Oké, okay, wacht. Nou, dat houdertje is misschien te dik. Kijk. Ah. Nou, dat is echt ideaal. Want ik wil dus heel graag een messen houden. Maar ik wil niet in deze tegels moeten boren. Ja, dus voor huurwoningen. Ah. Hmm. Deze zouden ze ook kunnen plakken op hout en op muren en zo. Dus we willen dat ook eventjes gaan testen. Want dat betekent dat je dus een schilderijtje kan ophangen. zonder dat dus je een gaatje hoeft te boren. Dat is ideaal. Nou, we hebben hem even hier achterop geplakt. Niet helemaal recht, maar daar gaat het nu eventjes niet om. Dus we gaan even kijken of dit werkt. Goed, zit hij een beetje stevig, want hij zit op een heel klein randje. Hij is niet echt stevig, maar het komt omdat hij inderdaad op een klein randje zit. Ja, maar... dus als je gewoon een platte lijst hebt, dan kan die wat beter. Nu zit hij alleen maar op dat metalen randje. Ja. We hebben hem nu op de lightbox geplaatst. Je kan hem dus overal hangen waar je wilt, ook op de meest onlogische plekken. voelt stevig, ja? Ja, op zich. Hij voelt best wel stevig aan, hè? ik zeg maar ik weet niet hoe lang het blijft hangen. Ik weet niet of het vijf dagen blijft hangen, vijf weken. De Amazing Rubber Pad Houder. Plakker. dikke duim! Echt super gaaf en heel erg handig voor verschillende dingetjes. Wat je maar wilt. Volgende item is weer een hoesje, maar ook dit is weer niet een zomaar hoesje of zomaar een hoesje. It's very special. Hij is heel erg handig vooral deze. En dit hoesje leek me heel erg leuk en handig. Omdat hij er ten eerste weer heel erg mooi uitziet. Hij was verkrijgbaar in verschillende soorten printjes. Maar ik heb gewoon mm. gekozen voor de zwarte marble. Omdat hij heel erg mooi is. En op de achterkant heb je een soort van knopje zitten. En als je daarop drukt. Of als je hem naar beneden drukt. Dan ontstaat er eigenlijk een soort van slingrip. Dus daar kan je dan weer je, je hand of je vinger doorheen halen. En... Uh, dat ja. is gewoon super veilig, maar wat ik zelf wel fijn vind is dat hij dus een beetje in het hoesje verborgen zit. Ja. Want normaal plak je zo'n slinger op je hoesje en dat maakt hem toch iets boller en dan ligt hij niet zo lekker plat op je ja. bureau. Maar nu kan je hem wel plat maken. Het enige wat dan een beetje bol is, is het hele platte knopje, maar dat is eigenlijk ja. gewoon verwaarloosbaar. En ik zit nu te denken, als je zeg maar hele brede vingers hebt, dan kan je gewoon één vinger er doorheen doen. Je kan er misschien wel zelfs twee doorheen. Ja, dat past. Nou, Als jij de smalle vingertjes hebt, dan kan je misschien weer zo'n soort van trap. Nee, je kan hem gewoon aanpassen. Dus dan zit hij wat strakker. Dus dat ziet er wel echt super cool uit. En hij voelt heel erg. Het ziet er ook goed uit. Mooi en kwaliteit. stevig uit, hè? Ja, het enige wat we niet helemaal begrijpen is dat er een tekst op staat: ja. I want personality, not trivial. Ik weet niet zo goed wat ja, dat Ja, die tekst uit. had van mij niet echt gehoeven. Dus nee. het is een beetje jammer dat ze dat dan weer hebben toegevoegd. Maar desondanks is het wel echt. Hij voelt gewoon ook heel mooi aan. Ja. En dikker. Oh, wacht, trouwens. Dit ook nog. Dat zit er ook nog oh, ja. in verborgen. Een soort van metalen dingetje. Die kan je dus eruit halen. En dan kan je je telefoon dus uh, zo neerzetten. Hij dat is wel, is wel echt heel erg de, cool. Hij had misschien iets beter zo kunnen staan. Maar je kan hem ook nog zo neerzetten natuurlijk. Oh ja, dat was het. Kijk dan. Heel en erg En dat is handig. dus allemaal helemaal erin verborgen. En ook bij deze inderdaad steekt het niet uit. Want je drukt hem gewoon weer zo terug. Dus dat is echt wel heel erg cool dat het zo mooi is weggewerkt. Nou, dit is heel makkelijk. Het is echt een kwestie van... Kijken of die past, dat ten eerste. Het lijkt wel goed aan te sluiten. Het ziet vooral zo goed een stevig hoesje. Gaat hij een beetje over het scherm aan de bovenkant? Ja, hij zit hier inderdaad een beetje aan de bovenkant. Oh, dat is fijn. Even kijken hoor. Ik weet niet of hij volledig, of hij alsnog op zijn glas ligt. Omdat ik een dikke plaatje erop heb zitten. Maar ja, hij ziet er goed uit. En dit is natuurlijk wel heel erg leuk. Ja, hij bounce wel een beetje mee, zeg maar. Dan kan je hem wat strakker maken. Waardoor... Blijft hij dan nog steeds zitten om je vinger? Ja, even kijken. Hoe doe je hem weer terug? Oh, zit hij nu vast. Oké, okay, we hadden net dat als mijn telefoon erin zit, dat dat knopje niet zo soepel gaat. en dat hij natuurlijk wat strakker zit. Maar nu gaat hij wel weer. Hij gaat wel heen, hij gaat alleen niet terug. Nu Kijk, weer niet. Nee. Oh, dat is echt vreemd. Alsof hij aan iets vast zit. Ja, zeg maar die kant gaat wel, maar terug wil hij echt niet. Dat is echt niet handig. Yeah. Hmm. Dat is een nadeel. Deze hebben we ook nog niet getest. Kijk, dat, dat is echt dit, best mooi. Dit vind ik dan wel weer heel leuk. Ja, en kan die ook op, op de andere kant staan. Zo? Ja. Dus het hoesje is wel heel erg mooi. Dat je hem dus niet meer echt goed kan verstellen. Daarna vinden we wat minder. Dus een, een half, half duimpje. Ja. Het volgende pakje is een stuk groter. Het is namelijk dit pakketje en ik moet heel eventjes terugblikken weer naar onze vorige video. Toen hadden we namelijk een hele grote houder om je telefoon in te zetten zodat je een beetje kon relaxen op de bank bijvoorbeeld. En dan houdt die houder je telefoon vast en dat leek ons echt super amazing en super handig. Maar hij is wel een klein beetje, er is een vensterbank kapot gemaakt. Ja, die, die klemmen zijn een beetje scherp. Ja, en we liepen er een beetje tegenaan dat je zeg maar niet overal iets hebt waar je op kan klikken. Mm -hmm. Dus toen dachten we, we hebben iets anders nodig, een alternatief. Ik zal hem even uit het plastic halen. En dat is dus dit apparaat. Toen ik de foto voorbij zag komen op AliExpress, dacht ik echt, oh my god. Ik denk dat we hem eventjes goed uit elkaar moeten gaan, oh. <laughs> moeten gaan rekken. En dit moet denk ik zo. Ja, dat is echt een apparaat gewoon. Wat wel heel erg mooi is, of je ziet het eigenlijk al meteen, is dat deze, dit gedeelte is een beetje verdikt. En dat heeft een reden, want deze houder, die ga je niet op een tafel klikken. Of waar dan ook. Nee hoor. Om je nek. Oh, dit zit oh wel heel God. erg dicht bij je gezicht. Oh, dat je kan je aanpassen. Je als uh, rekken en zo, dus je kan hem echt helemaal doen waar je wilt. En hier doe je dan natuurlijk je telefoon in. Deze kan je verstellen door te draaien aan het knopje... En dan um, groter of kleiner te maken. En deze klik je dus op de houder. Nou. Okay. Dus het ziet er echt uit als een super bizar groot apparaat. In of een grote bijtenboordbeugel doet ik ja. denken. Maar laten we hem nog even wat beter gaan testen. Die beelden gaan jullie nu zien. De telefoon moet er dan weer in. Is het nu zwaarder door er een telefoon in zit? Um, het is wel iets zwaarder, ja. Maar het is niet per se super zwaar. Maar in <laughs> principe zou ik er zeg maar gewoon mee rond kunnen lopen. Gewoon kunnen doen wat ik wil. De was doen of zo. <laughs> ja, hoe dus wel erg. ik... Een video kijk. Hoe ziet het eruit? Zo kan je echt niet in het rijtje zitten of wel. Uh, nee, maar ik moet zeggen. Oh ik vind het zelf niet echt heel erg idioot eruit zien. Het ziet er gewoon uit als een ding: zo van waar je meteen je op wordt. Omdat je het hebt van oh my god. Dat wil ik ook. Oh. En wat heel erg fijn is, jij kan nu gewoon hier op de bank zitten. Maar als je wil, kun je ook gaan liggen. En je hebt niet. Je hoeft niet zeg maar je standaard te verwisselen. Je kan gewoon. Je hebt die vrijheid. Ja, dit is. Uh, Geniet ons. Dit is het leven. <laughs> dit is echt handig. Wil je hem ook even proberen? Ja, ik ben ook wel heel benieuwd. It's amazing. Ik heb even leven erbij hoor. Ik vind hem vooral comfortabel in lichthouding. Oh, ja. Dat is echt ideaal. Want dan lig je ook zeg maar stil. Ja en dan zit hij zeg maar net. Dan hoef je niet zo. Dan kijk je al naar boven. En ja. anders kijk je iets meer naar beneden. Ja, en nu heb je handen vrij om gewoon lekker wat te eten. Wat te drinken. Dit is toch te gek. Er kan me niemand bedenken die dit niet wilt. Het is echt? heel handig ja. Love it. Nou deze houder voor je telefoon is voor ons echt een duim omhoog. Volgende item zit in een doosje. En het heeft ook kabels nodig. Het zijn namelijk knok-off. Airpods, hoe het dat ook weer. Air... iPods? IPod. Nee. Apple... -pod. Iets met i toch? Waarschijnlijk zo. iPods. IPod. Misschien iPods. iPods. Uh, de, nee, iPod is... de draadloze oortjes van Apple, laten we daarop houden. En uh, die zijn bij Apple natuurlijk gewoon in het wit. Maar op Aliexpress kan je dus knock-offs kopen in verschillende kleurtjes. Volgens mij zelfs blauw, groen, rood, wit en uh, ook zwart. En ik dacht, nou weet je, ik koop knock-offs. Dus ik neem ja. ook wel gewoon een kleur die ja. niet echt zijn, weet je wel. Ik doe niet alsof ze echt van Apple zijn. Maar het leek me heel erg handig. Want ik had wel eens vaker al verhalen gehoord over deze oordopjes van Apple dan. Die echt gewoon super handig zijn. Het leek me ook heel erg handig. Alleen... Die echte zijn 100 euro. Dus ik dacht ja, mm, ik ga toch even kijken of ik wat meer budgetproof kan vinden. En die heb ik dus gevonden op AliExpress. Ik moet zeggen dat de reviews van deze verkoper en van deze um, oordopjes echt enorm lovend waren. Echt gewoon super veel en heel veel positieve mensen uh, dus ik dacht nou dan ga ik het ook even proberen de oordopjes nou omdat ze dus draadloos zijn moet je ze wel gaan verbinden via bluetooth met je telefoon en uh, dat doe je dus door gewoon op deze knopjes te drukken die hier zitten ze gaan nu blauw branden en rood dat betekent uh, dat hij zeg maar wilt uh, ja connecten met andere apparaten Oh ja, ja dat is het De swiss i7 ja geen idee of ze allemaal zo heten, maar deze heet in ieder geval wel zo. Synchroniseren van contacten en favorieten. Hoezo wil je mijn contacten hebben dan? Je wordt mogelijk gevraagd om contacten, telefoonfavorieten en recente gesprekken via bluetooth over te zetten. What? Wat? Nee, doe Wat is niet? dat? Dat had ik op mijn andere op... telefoon niet, dus dat is een beetje gek. Maar even kijken wat er gebeurt als we staan St niet toe doen. Kijk, ze zit zitten echt best wel netjes in je oren, hè? Zeg maar, ik dacht elke keer toen ik ze zag in de reclame en dingen... Dat ze echt heel snel los zouden laten. Maar dat... Uh... Het zit wel goed hè? Sorry hoor dat ik zo hysterisch aan het bewegen ben. Maar ik ben even aan het kijken of ze eruit vallen. Maar gaat goed. Ja, ik vind ze wel heel erg mooi zitten. Sorry maar, hoor. Maar uh, sorry, volgens mij praat ik heel hard. Maar ik moet zeggen... Oh ja, is dat nooit hard? Het geluid is best wel goed. Dus dit is wel heel fijn ook in misschien de sportschool. Want mijn oorlog van Apple, eerlijk gezegd, moet die heel hard doen voordat ik het uh, goed hoor. Heb jij dat ook? Mm, ja, een beetje wel inderdaad. En ik heb het liefst dat ik gewoon lekker veel... Luister, maar er is dus even één dingetje. Ja. En ik kreeg hem gewoon niet goed geconnect met mijn iPhone. Uh, maar Larissa kreeg hem heel goed geconnect op een Samsung of een Android, Android telefoon. telefoon. Ja, het rare is dat je dus bij Tarek kreeg je de vraag of ze dus mocht uh, luisteren naar je gesprekken. Nee, ja, ze wilden mijn contacten of zo en mijn ja. favorieten. Dus dat was dus, een beetje. En ze wilden luisteren naar mijn Bluetooth gesprekken. Dat dus is dat is raar, echt he? creepy. Ten tweede kregen we maar één Eén... van de oordopjes geconnect. Ja. En zag je ook twee van die oordopjes in de um, het ding Bluetooth lijst. Dingen is dat ze allebei zou moeten connecten. Dus dat werkt eigenlijk niet. En nee, en natuurlijk elke heel erg lang. Maar dit is een Honor Android telefoon die ik nu in gebruik heb. En daar gaat het echt gewoon Om meteen deze gaat goed. Deze soepel. Dus we zaten te denken, Apple blokkeert misschien neppe Apple producten of zo En Android vindt het allemaal best. Dat is ons theorie. Ja, inderdaad. Dus uh, als je er meer van af weet, laat het wel even weten in de comments. Want het is even iets waar we nu verbaasd over zijn. Dus ons eindoordeel. Ik geef een duim omhoog als je dus een Android gebruiker bent. En, ze bleef ook heel goed zitten met hardlopen toch? Ja, zeker. Ze bleef heel goed zitten. Geluid is ook heel erg goed. Uh, nou, heel goed. Oké, okay, heel erg goed is misschien niet... Is ja, het is geluid. prima geluid. Uh... Maar ja, het werkt niet met iPhone. Hallo? Dat is toch jammer? Ik ben wel echt oprecht heel erg jammer. Dus daar krijgt hij een duim naar beneden Ja, van voor. mij krijgt hij een duim naar beneden. Gewoon om, dat, om die reden. Het volgende item is weer iets wat je op je telefoonhoesje kan plakken. En het is weer een houdertje. Maar het is niet alleen een houdertje. Het is ook een dingetje zodat je je telefoon lekker kan rusten. Dus eigenlijk net als dat vorige hoesje. En het is ook nog eens een organizer voor bijvoorbeeld je oordopjes. Want dit plakkertje die kan je dus op je telefoon plakken. Maar die kan je ook schijnbaar heel makkelijk verwijderen. Dus dan neem je hem gewoon mee op je telefoon. Maar als je dan ineens zoiets hebt van oh ik wil mijn oordopjes... Uh, bij elkaar wikkelen, als je dus niet die amazing uh, earpods mm -hmm. hebt. <laughs> dan kan je hem er even voor je telefoon afhalen en dan wikkel je hem eromheen. Dat is het idee. Dat moeten we nog even gaan testen. Ja, en het lijkt me ook wel fijn als het dus inderdaad om een hoesje kan... die je misschien eigenlijk te mooi vindt voor zo'n ja. ding... maar dat je hem weer kan verwijderen. Dus ik ben echt mm -hmm. benieuwd. Hoe of erg. Het, ja. ja, en of die wel dan stevig genoeg is, omdat je hem dus kan verwijderen, dat soort dingen. Het lijkt trouwens echt een soort, een beetje op een soort van telefoon. Oude telefoon, ja. Dus dat is ook wel weer grappig. En hij is redelijk aan de grote kant. Ja, hij is wel echt huge. Dat moet ik wel eerlijk toegeven. Nou, we hebben hier het ja, oude telefoonplakje. Hij ziet er niet heel erg denderend uit. Hij, ja, hij ziet er echt heel simpel uit. Dus ik heb geen idee hoe dit werkt. Moet ik gewoon drukken, denk je? Zoals een zuignap? Ik denk het, ja. Maar wel voorzichtig boven oh. de bank houden straks. Oh, kijk. Ah, ja Oh, het is echt hey. gewoon een zuignap. Wow. Best wel, waar uh, moet, moet je kijken? Oh. Zo uit ik moest trekken. Very nice. Voelt wel goed, ja. Zullen we eens die andere functies uitproberen? Want je kan hem ook als een standaardje doen. En dan moet je ze dus heel dicht bij elkaar doen. Maar dit is toch heel zacht. Dit is heel zacht. Nou als standaard dan staan? Nee. <lacht> ik dacht dat het op de verpakking stond dat dat de bedoeling was. Ja, nee. Nee, oké, okay, daar niet voor. Nee, hier heb je echt niks aan. Maar kan je ook nog hem gebruiken als een organizer voor je oordopjes? Eigenlijk doe je dit alleen maar bij elkaar. En dan plak je dit op elkaar. En dan... Ja, dit is wel leuk. Nou ja, het werkt. Het werkt. Dus je kan gewoon eigenlijk wel. alles, je kan ook je sleutels erin hangen als je dat wil. Heel random wat ik nu ga doen, maar misschien handig om je tas op te hangen aan een tafel. Nou, chill snel, je zit in een restaurant en ze hebben een of andere plastic tafel of van metaal. En je wil je tas niet op de grond zetten. Tadaa! <laughs> Dat is toch best wel handig. Nou, ik moest er even random aan denken als hij dan toch in je tas zit. Wauw. Nou, waarschijnlijk kan het 9 van de 10 niet omdat de tafel van hout is, maar als het dan wel kan. Very smart. Dus op het eerste gezicht ziet hij uit als echt een heel simpel raar zit eruit dingetje. Het lijkt als een uh, zonnebankbril. Oké, okay, sorry. Maar wat geef hem? Wat is het eindoordeel? Um... Ik geef hem ja, gewoon een duim dan hoog. omhoog. Ja. Wij zijn heel erg benieuwd welke telefoon jij hebt. Dus laat het eventjes achter in de comments. En we zijn ook wel benieuwd of jij een van deze gadgets zou willen aanschaffen. Zowel, dan hebben wij in ieder geval alle linkjes in de beschrijving gezet alvast. Laat ook eventjes in de comments weten welke andere soort AliExpress video's je op ons kanaal zou willen zien. Of als je misschien iets van een gadget in je hoofd hebt die je graag uitgetest zou ja. willen hebben. Laat het ons weten. Het lijkt ons heel erg leuk om even te kijken wat voor soort andere video's we zouden kunnen opnemen